En hello, mensen van je movies. Ik ben Jason en vandaag gaan wij het hebben over 5 irritaties aan rokers. Want roker is super slecht voor je. Oh, jullie dachten dat ik ging roken? Nee, ik ga niet roken, want ik rook niet. Zoals jullie allemaal weten is roken best wel slecht voor je. Want dat staat ook de hele tijd op pakjes. Dat soort dingen. En toch roken. Redelijk wat veel mensen. En omdat er zoveel mensen roken en ja omdat niet iedereen rekeningen houdt met de mensen die niet roken, heb ik hier een paar irritaties aan rokers. Dus kijk zeker als je dat interessant vindt. Ja, ja. Wat schem nu? Irritatie nummer 1 is als ze roken bij jou en er rook komt in je gezicht. Ik ben een kind. En dat is sowieso niet goed voor je. Voor het kind zelf. Daarvoor is zelfs een kamer gemaakt. Wauw. Bakkie? Ja. Ja, lekker. Kunnen we even roken? We hadden toch afgesproken niet te roken. Ik ben zo blij dat jullie me helpen. Tuurlijk. Oeh. Ik moet plassen. Wat? Help een zwangere vrouw die gestopt is met roken door niet in haar buurt te roken. Dan breng je haar ook niet in verleiding. Toch blijven heel veel ouderen dat doen, roken bij kinderen. En dat is niet goed voor je. Uh, vooral niet voor het kind. Maar ja, dodelijke stoffen en zo. En dat soort dingen. Wat is Irritatie nummer 2 is dat rokers altijd moeten roken. Als je nou een film kijkt, of je bent ergens mee bezig, of je speelt een spelletje, of je bent in een restaurant, rokers moeten altijd roken. Soms stoppen ze midden in een spelletje waarmee jij mee bezig bent, of dat dat en zo. Of je kijkt een film en ze zetten plotseling op pauze. Of je bent in een restaurant en ze gaan even weg omdat ze moeten roken, want ze kunnen niet zonder. Mensen die dus dan ook veel reizen en roken, is best keurd voor hun, want ze kunnen niet roken in het vliegtuig, want dat mag niet, zeg maar. Nummer 3 is de verpakking van het roken van de rookpak ding. En ik zal je laten zien waarom. Zien jullie dit? Oké, okay, nou, nou is deze niet zo heel erg erg of zo, maar um, fijn. Wil je het voorbeeld nemen? Nee, nee dat is goed, uh. Op sommige verpakkingen staan zulke afbeeldingen, wat zo vies is of zo naar. En als dan mensen roken terwijl je aan het eten bent, is sowieso ook niet fijn. Maar dan kijk je naar de verpakking en dan is dat zo vies en heb je gelijk geen honger meer. Tenminste, dat heb ik. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar dat, dat is vies. En dat moet dan afschrikwekkend zijn voor de rokers. Is dat een behouder woord? Dat weet ik niet, vanaf nu wel. Maar dat is in ieder geval het, nee, van het niet, dat is juist afschrikwekkend voor degenen die niet roken. Dat is op zich ook goed, maar eigenlijk geeft niemand er fuck, want... Ja, er zijn nog steeds rokers. Ik weet niet hoeveel irritatie... Oh, ik heb er nu... Ik ben nu bij vier. Ik ben bij vier. Mensen, ik heb dus dus ik kan niet tellen, dus ik weet nog niet waar we welke irritatie voor we zijn. Irritatie nummer vier is de geur van... De... Wow, ik keek niet eens. Nog een keer. Nummer vier is namelijk de geur van rokers... Damn, wat kunnen hun stinken, man. Kijk, ik heb rokers in mijn klas en ze komen altijd te laat. En je weet wanneer ze hebben gerookt, overjoined of wat dan ook, het maakt niet uit. Ze stinken dan altijd en ze ruiken naar rook en dat is best naar. Stel, je hebt een vriendin of een vriend die rookt, dan ruikt de adem ook naar rook. Is dat niet vervelend, jongens? Dat lijkt me heel irritant. Hey. Het probleem is, dat de geur gaat niet zomaar weg. Je moet of tannenpoetsen of een nemen of gaan douchen helemaal, want het blijft in je kleren zitten en dat is naar. Hoewel ik dit, ik heb vrienden die roken. Ik rook niet. Nee hoor, ik rook helemaal normaal niet jongens. Nee, serieus, ik rook niet. Dankjewel. De laatste, maar zeker niet de minste, is dat rokers... 9 van de 10 keer te jong zijn om te kunnen roken. En dan loop je met ze in de stad en dan moeten ze per se een pakje sigaretten kopen. Maar dat kunnen ze niet, omdat ze te jong zijn. Wat doen ze dan? Dan gaan ze naar de supermarkt en komen ze zwerver tegen. Of een gozer of een vrouw die een van de reden een pakje sigaretten wil kopen voor kinderen. En dan vragen ze of hun een pakje sigaretten kunnen kopen voor hun. Voor hunzelf. Ik... Is dat duidelijk? Ja, nee. Ik als bijstaander dat schaam me best wel eigenlijk, want ik rook niet. En uh, heel vaak denken mensen dat ik wel rook, omdat ik dan soms ruik naar rook. Ik rook naar rook. Exactly, <totstit> precies dat. Ik tik die. En je denkt, waarom ik deze arm dan om, omhoog heb. Blijf bij het item, Jezus. Blijf bij het item. Ja, ja. Hart. Wat ben je toch knap, Jeson? Wat ben je toch? Knap. Deze video gaat helemaal nergens meer over. Ja. Yeah. Dus, dit was het weer voor vandaag. Vonden je deze irritaties nou waar? En herkende je het. En deze zin klopt voor geen meter. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb een vogel in mijn broek. Een vogel in mijn broek. Jezus. Vonden jullie deze video dan zeker een blauw duimpje omhoog. Wanneer je nou zeker meer abonneer dan zeker. En dan zie ik jullie zeker de volgende week weer. Klik nou voor de volgende video hier. En klik voor de random video hiero. En abonneer in het midden. Wow, dat is wat ik wil zeggen. Volg mij op social media. Dat is trouwens in het midden. Of in het midden. In de link... Link in de beschrijving. Daar staan mijn social media. Dat is wat ik wil zeggen. Ik neem dat ook echt op om 10 uur. Dan zeg ik later.